Goedemiddag, beste Bovenianen in Nederland, België en goedendag, zeer geëerde Duitse collega's. Het is natuurlijk een bijzonder jaar. Zeker voor degenen die in privésferen te maken hebben gehad met corona, maar ook voor onze relaties. Desondanks hebben wij grote stappen gezet met onze strategie en hebben een uitstekende performance weten neer te zetten. Maar daarover straks meer. Voor nu, sit back and relax. En veel plezier. Dit is het kerstpakket wat 790 uh, Bovenianen uh, thuisgestuurd gaan krijgen. Nou, daar zitten alle ingrediënten in. Van ja. 24 Brabantse boeren waar iedereen mee aan de slag mag oh. is toch fantastisch. Ondanks het feit dat we allemaal thuiswerken welke stappen we maken in de verbetering van het bedrijf. En hoe we toch ook risico's die daarin zitten goed weten te beheersen. Nou, dan kijk ik heel tevreden. Vrede en trots Vrede zie en ik ook aan je, je gezicht. Ja, ja terugkijken, dat. dat. Het is altijd best wel bijzonder en dan denk je, wat ja, is er nou maar gebeurd? Maar er is super veel gebeurd en medewerkers die hebben daar eh, zo ontzettend goed op gereageerd dus. En, uh, ik denk dat de, de stip op de horizon heel duidelijk is. Uh, maar de, de, de, st de stapjes daar, daarvoor die moeten nog wel, denk ik, wat beter gedefinieerd worden. Hard werken, man. Iedereen wil dat weten? Hard werken. Ja. Ja. Nu gaan we daar zien een heilige goede middag. Hallo, is Rito van de Bingo, weet ja, je nou? dat zie ik. Ah, Alleen maar toppers. En daarom voor jou ook deze bloemen voor de kerst verkeersdagma. meisjes we gaan we beetje met. En ik wil iedereen namens Ageet, René en Mas en namens zelf hele prettige kerstdagen wensen. En de gelukkig en met name ook gezond 2021.